Hallo, mijn naam is Araanke Kreewijk van BDB Coaching voor alleen Goede Tweelingen. En ik heb hier vandaag een afspraak met Jolanda uh, om uh, haar verhaal te vertellen. En ik zie haar in de verte al, uh, al aankomen, dus... Uh... Hello. Hi! Hallo! Hoi! Heb je ook? Kijken dat goed gaat. Zo, welkom. Leuk dat je mee wilt doen. Dus Jolanda. Uh, en, uh, en jij ja, wilde ook je, je verhaal eigenlijk vertellen voor de camera na aanleiding van een oproep uh, van mij. Dus, uh, uh, ik dacht, we dus zullen we gaan lopen, maar we kunnen hier ook bij deze hele mooie plataan uh, gaan zitten. We kunnen, uh, Ja, Dat is goed. Even kijken of we dit zo kunnen doen. Lukt dat zo? Ja, dat lukt zo. Alle twee opstaan. Ja, precies. Oké, hey Yolanda, um, hoe ben jij er eigenlijk achter gekomen dat je een alleen tweeling bent? Of eigenlijk moet ik zeggen een alleen meerling, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik ben daar uh, achter gekomen door uh, jouw oproep. Toen je bezig was je, je boek uh, uit te brengen. Ja. Dus toen was je mensen aan het zoeken die het boek wilden kopen. Ja. En ik gaf je ook een lijstje met de kenmerken. Mhm. Mm en ja, dat lijstje had ik zoiets van: ja, dat uh, wat ben ik. Oké, okay. aha. En, en welke kenmerken sprak jou het meest aan of, of triggerde het meest? Waarvan je echt had van. Ja, wat, wat zorgde ervoor dat die zeiden van oh ja, dat ben ik? Um, ja, onder andere het uh, anders voelen dan de rest. Mm -hmm. je, zeg maar buitengesloten voelen. Ja. Um, dan weet ik dus nu wel dat ik niet buitengesloten was, maar dat ik mezelf buitensloot bij hen. Ja. Maar ja, dat. Dat dan vooral eh, inderdaad. En dan ja. nog een stel anderen, eh, maar die, die spanning ja. wel. ook. Okay. Dus je je anders dan anderen voelen en een buitengesloten ja. ja. En als je kijkt, hè, van, ik, ikzelf, vind jij hebt het gevoel dat je van een meerling bent geweest. Heb je dan ook gevoelsmatig nog dat je weet hoe het geslacht van die ander is geweest? Uh, ja, ik heb uh, een oefening gedaan uit jouw uh, boek. En ja. daaruit had ik zo ja, direct het gevoel. Van in het begin van de zwangerschap uh, was een zusje en die lukte niet om te nestelen, om dat eitje uh, om dat vast te komen zitten. Mm -hmm. En ja, met een week of elf zoiets, dat, uh, dat mijn broer is uh, overleefd. Mm -hmm. Dus dat het dus wel een zus dat een broer was die ik uh, mm -hmm. had. Het is wel bijzonder dat je dan dus door, door zo'n oefening, misschien kun je zeggen wel, welke oefening je hebt gedaan in net kort, maar dat je dan dus meteen voelde van hé, het zijn er nog twee geweest. En en niet maar eentje. Ja, dat dus weet klopt. je nog welke oefening dat was die je gedaan hebt? Uh, dat is een oefening dat je dan zeg maar, voor je gevoel teruggaat naar die tijd. En dat je dan um, terugvoelt van oké, okay, wanneer ongeveer is het dan gebeurd? En wanneer heb je dan dat gevoel van uh, kwijtraken? Mm -hmm. ja. En dat was gewoon heel helder meteen? Ja, dat was inderdaad heel helder meteen ja. dat en, en, dat naar voren kwam. En dat is natuurlijk een kwestie van, van voelen. Ik bedoel, je, je hebt niks wetenschappelijks of zo wat, wat je, waardoor je het kan bewijzen. En, en dat, dat voel je in je lijf? Ja, dat klopt. Ja. Dat, uh, ja, sommige dingen die, die raken je gewoon zo hard ja. dat, je, dat je weet dat het waar moet zijn. Het kan niet anders. Ja, letterlijk misschien ook in je hart. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Dus, uh, wat heb je toen met die, uh, met die kennis gedaan, Ik bedoel Dan kom je erachter en, en dan? Um op zich niet zo heel veel. Het is wel dat, het, uh, dat je dan weet waardoor het komt, dus dat, ja. dat heeft in ieder geval alvast een plek. Um, ik heb ook een keer een, uh, um, een lezing, workshop zeg maar, leengeboren tweelingen denk ik dan ook bij geweest. De meeste wist ik dan wel, maar het is dan nog fijn om het in gezamenlijk ook een keer uh, te horen. En daar was ik... Uh, daarna was een opstelling, en tijdens die opstelling was ik uh, van iemand anders de alleen geboren wederhelft. Ja. De, de niet-geboren, de niet-geboren de ja. deel. Ja. En wat ik me van toen nog heel goed weet, is dat uh, gevoel gewoon van verbinding uh, uh, die je daar hebt, en ja. uh, de, uh, liefde. Gewoon onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Waarbij ik zoiets zeg van, ja, elke keer als ik terugvoel naar ook mijn broer en zus, ja. dan voel ik dat gewoon weer. Ja. En dat is gewoon uh, ja, zo fijn. Ja, ik merk ook. dat raakt je ook als ik je het zelf vertellen. Ja. ja. Is mooi. ja. Hey, en wat heb je, um, je bent toch op een gegeven moment achter gekomen? Um, is dat daarna een heel proces voor je geweest met, met veel pieken en dalen of heeft het juist heel veel ja, positieve dingen gebracht eigenlijk? Uh, het heeft vooral veel positieve dingen gebracht. Want uh, ja, als klein kind zijn heb ik opgegeven en besloten om uh, mijn broer en zus niet meer te zien, te voelen. Mm -hmm. um, um, ja, nu had ik ze dus weer terug, wel dan nog steeds niet in de levende lijve, Het is heel mm -hmm. anders de levende lijven dan. Ja. In geest, zeg maar. Ik heb ook twee van mijn levend geboren broers. Oké, okay, ik laat ze zeggen van hoe. Uh, dus dat, dan dat weet ik, dat gevoel ja. dat ken ik. Maar uh, ja, het, gewoon het gevoel dat ze altijd dicht bij me zijn, ja. Ja. is heel fijn. Ja, dat is mooi, ja. Dus het, uh, het, het, ik, ik zie ook wel duidelijk verschil in mensen, of, of, uh, afhankelijk of ze van alleen geboren één eigenteling zijn, of meer eieren of twee eieren. Dus, als ik jouw verhaal zo hoor, um, ja zou ik zeggen, heb je niet heel erg diep hoeven rouwen om eruit te komen of, of klopt dat niet helemaal? Nee, dat klopt wel. Ja. Dat, dat klopt dat ik niet zo heel erg diep. Uh, ik heb ook het gevoel dat ik uh, het was gewoon afgesproken en uh, ja oké, okay, ik miste ook wel fysiek, maar. Het was gewoon zoals het was en het was vooral de, de periode dat ik ze niet heb willen zien, niet heb willen horen, mm -hmm. dat ik daarom heb gerouwd. Ja, maar ja. Niet, oh, okay. niet zozeer van, van hun. Nee, precies. Dus juist het, het terugvinden, dat was uh, eerder opluchting dan verdriet eigenlijk. En, en de rouw zat dan meer in het, uh, in het besef van dat je ze al die jaren hebt, nou ja, zou je kunnen zeggen, verlopend of, of niet ja, gezien? Ver, zoals, verlopend ja. inderdaad. Ja. Ja, En als ik voor mezelf even kijk naar de kenmerken die bij alleen gewoon meerlingen horen, daarbij zie ik vaak ook dat, dat, dat die mensen de echte neiging hebben om voor drie, vier, nou, soms vijf te leven. Je begint al te lachen, is dat herkenbaar? Ja, dat is um, heel herkenbaar ja, en, uh, inderdaad. En hoe heeft zich dat altijd geuit? Heb je altijd heel erg veel gewerkt? Of, of wat, um... Um, nou ja, ik heb heel lang dat ik... Juist heel weinig heb gedaan om niet te verlopen. Te, ja, om een beetje zeg maar uh, bij mezelf te kunnen ja. blijven. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ging ik wel aan de gang en toen merkte ik van ja dat het inderdaad wel uh, heel erg veel was wat ik deed. En dan ja, ja de teruggaan ben ik nog steeds mee bezig. Mm -hmm. Ik heb nog steeds wel de neiging om. Uh, ja, dus anderen die hebben nog steeds iets van je, wat doe je veel, terwijl jij misschien nu het gevoel hebt van nou ik doe de helft van wat ik altijd gedaan heb, maar misschien voor een ander is dat nog dat steeds 200%. Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay, dus, dus wat dat stukje betreft is er misschien nog wel winst te behalen om nog minder, nog minder, nog minder te gaan doen. Ja, ja. dat is ja. het. En wat ik eigenlijk ook vaak zie is, is dat mensen die van een, een meerling afkomstig zijn, dat die... Heel, heel spiritueel zijn en heel sensitief, alsof ze ja, eigenlijk door die, die lijntjes die ze naar boven hebben, ja. Nou ja, meer lijntjes dus naar, naar boven, waardoor ze veel sensitiever zijn en spirituele, Klopt dat bij jou ook? Ja, dat klopt bij mij ook. Dat heb ik dus heel lang uh, niet willen voelen. Nee. Maar uh, ja. Ja, ik laat het nu steeds meer toe en ik merk ook steeds meer ja, dat ja. Gewoon, <laughs> dus ook, ik gewoon uh, ja. gevoelig ben. Ja. Dus eigenlijk in na die, die tijd dat je hun verlogend hebt, heb je dus eigenlijk je eigen ja, hooggevoeligheid ook verlogend en niet willen zien. En uh, in de kast gestopt en onder ja. de vloer geschoven ja. en uh, niet willen zien, niet willen voelen. Heeft dat dan ook gezorgd voor, voor klachten? Vaak zie je dat, dat mensen dan heel, veel, ja, heel snel vermoeid zijn, weinig kunnen? Of? Ja, dat klopt. Dus en uh, daar heb ik nog steeds wel last van dat ik heel uh, snel moe ben. Ja, maar natuurlijk niet zo gek als je nog steeds zo heel veel doet. <laughs> Ja, dat klopt. <laughs> ja, maar goed, op het moment dat je meer in je eigen kracht, in je eigen energie komt, dan, dan zul je merken dat je steeds meer um, kan. Meer, zo ja, heb je nog um, misschien goede ideeën, of, of, of tips of adviezen voor mensen die nu zitten kijken en niet hebben van: oh ja, dit, dit herken ik eigenlijk ook wel van mezelf. Zo van: ja, ik ben toch wel heel gevoelig, maar dat wil ik niet toelaten. Uh, ik doe veel te veel, maar, en ja, waarschijnlijk nee zeggen is dan misschien ook erg lastig voor je. Um, heb je nog nou ja, tips of zo voor mensen die je zegt van nou, ja, probeer dit eens te doen waardoor je daarvan ja, af kan komen, zou je bijna kunnen zeggen of het minder kan? Um, ja, ik ben daar zelf ook nog lerende in. Mm -hmm, ja. Maar wat voor mij in ieder geval goed werkt is wandelen buiten. Ja. Dus uh, ja, bomen zeg maar. Ja. En, uh, ja. Het water, ja, die hebben we nog hier niet bij, daar wonen wel. Ja, nou hier achterin. is water, zag ik. Ja, dat, ja. dat brengt rust en dat. Uh... Ja, dus veel, veel naar buiten gaan, dus contact met de natuur. Uh, dat dat ja. is hetgene wat het meest. Dat heeft jou uh, in allemaal... ieder geval veel, uh, veel gebracht. Ja. En als je dan buiten loopt, heb je dan uh, je zegt een boom, ga je dan ook rustig zitten en, en probeer je dan bijvoorbeeld contact te maken met, met de ander? Of, of zeg je uh, nou, dat, dat is gewoon water, nee, het een gesloten dat... boek en. daar heb ik dit niet op zich voor nodig, dat kan ik willekeurig ja. waar. Ja. Maar uh, als ik in de natuur ben, dan, ja, dan geniet ik vooral van wat ik zie. Ja. Dan ben ik aan het kijken van, oh daar is een ribelle, oh daar is dit. Wat ja. um, ik vooral wil... Uh... Zou, zou je dan kunnen zeggen dat je dan meer tot jezelf komt? Ja. In plaats is. van dat je ook andere plekken probeert in te vullen? Ja. Dat is ja. iets wat ik van jongens af aan al uh, gedaan heb. Van kijken naar wat de ander wil. Ja. Wat, die, wat daarvoor belangrijk is. Ja. En niet kijken naar wat ja. belangrijk is voor mij. Dus, ja. um, dus dat is eigenlijk wel een, een, een tip die je zou kunnen geven aan mensen. Van uh, meer tijd voor jezelf nemen. Zodat je beter kan voelen ook wat jij nodig hebt als, als mensen. Niet de ander. Ja. Dus uh, in plaats van rennen, vliegen, dragen. <laughs> Zitten en, en voelen. Ja, het is, uh, ja. Ja. En heb je zelf nog een aantal iets, iets waarvan je zegt van oh dit zou ik nog heel erg graag kwijt willen en, en delen ja. voor de mensen dat is belangrijk of, of mooi? Uh, nee, ik heb zo uh, nee. uh, Oké, okay. dan wil ik je heel erg hartelijk bedanken hier voor, uh, voor dit gesprek. En mocht je na de aanleiding nu van dit interview nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd kijken op mijn website wwwallengeboren En heb je vragen, dan kun je via de website ook altijd natuurlijk een e-mailtje sturen. Dus dat is goed. Dankjewel voor het kijken.